Zo, de eerste 50 kilometer met de nieuwe GL-1800 Goldwing DCT zitten erop. 7 versnellingen, semi-automatische versnellingsbak. Het is een genot om mee te rijden. De nieuwe voorvork is echt fenomenaal goed. Vangt iedere trilling in de weg op, waardoor je heel ontspannen kan rijden. De zithouding van deze motorfiets is helemaal super, ik ben zelf 1,70 meter, ik kan goed met mijn benen uit de voeten en ik heb ook al gezien dat mensen van 2 meter ook de benen goed kwijt kunnen. De windbescherming is een beetje zoeken met de stand van het windscherm, maar ook hier vindt zichzelf de weg. De nieuwe Goldwing 1800 is voorzien van een kruipmodus vooruit en achteruit. zodat de motorfiets stapvoets achteruit kunnen laten lopen. Daarentegen kunnen we ook stapvoets vooruit laten lopen daar waar dit gewenst is. Bijvoorbeeld bij het op- en afrijden van een veerpont. verschillende rijmodussen van Tour, Sport, Reen en Economisch zijn bijzonder goed te merken en we hebben een heerlijke tocht gehad met deze fantastische motor. Ik kan niet wachten tot de eerste uitgeleverd gaan worden aan de klant, want ongetwijfeld gaat deze motorfiets heel veel positieve reacties met zich meebrengen.